20 maart zijn er waterschapsverkiezingen, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de provinciale staten. En wij willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen voor het waterschap. Dus we roepen op te gaan stemmen, 20 maart. Vandaar die mooie tramja. Het is gewoon leuk om te stemmen. Met water heeft iedereen te maken. Rioolwater, water in het, in het buitengebied. Water is typerend voor Nederland. Genieten we van. En het is belangrijk dat dat blijft en dat er zorg is voor het water. En dat doet het waterschap. We willen dat mensen zien wat het waterschap doet, dat kun je aan de buitenkant van de tram zien. Als je ochtends opstaat, dan douchen, je gaat naar het toilet, daar begint het waterschap al mee. Als je naar buiten gaat, kom je langs sloten, watergangen, etc. Dat is ook het waterschap, samen met de gemeente overigens. Dus ik roep op, als dat je een zorg is, ga dan 20 maart stemmen.